Hallo allemaal, welkom bij de nieuwsbrief van september 2018. Uh, nou, de zomervakantie is inmiddels voorbij en ook voor het bestuur van doofschap betekent dat dat we weer hard aan de slag gaan de komende periode. Uh, ik hoop dat jullie allemaal een heerlijke vakantie hebben gehad uh, en heb, dat jullie hebben genoten van het lekkere weer in Nederland. Uh, ik ben stiekem wel blij dat het wat uh, kouder wordt uh, de komende tijd. Nou, zoals jullie inmiddels wel weten ben ik de secretaris van bestuur. Uh, ik zal daarom kort uh, vertellen waar ik mij deze periode mee bezig gehouden. Uh, heb je vragen over mijn werkzaamheden of heb je andere vragen, dan kun je mij natuurlijk altijd mailen. Ik ben bereikbaar op het e-mailadres uh, secretaris@doverschap.nl. Nou, afgelopen juni uh, vond de ALV van Doverschap plaats. Hij uh, was terugbezocht en dat vond ik erg leuk om te zien. Uh, we starten de dag met het thema het rechtszorgloket. Uh, ik wil jullie bij deze bedanken voor jullie um, actieve houding en input tijdens dit thema. Dat maakte het thema voor mij in ieder geval uh, erg geslaagd. Uh, naar aanleiding van de AOV uh, waren er wat verbeterpuntjes op ons jaarverslag. Uh, deze heb ik inmiddels doorgevoerd. Uh, en na goedkeuring van de andere bestuursleden uh, zal ik het jaarverslag 2017 op de website uh, publiceren binnenkort. Uh, ook de notulen van de ALV heb ik inmiddels ontvangen en nagekeken. Uh, door miscommunicatie heeft dat even op zich laten wachten. Uh, als ook de andere bestuursleden er gekeken hebben, dan komen de notulen uh, jullie kant op. Uh, nu ik het toch over de ALV heb, uh, in november uh, vindt zoals jullie weten onze ALV weer plaats. Uh, de Nederlandse beroepsvereniging Tolken Gebarentaal heeft op 3 november echter ook een vergadering staan... Um, daarom heeft het bestuur van doofschap besloten uh, de eigen AOV te verplaatsen naar 17 november. Deze datum is overigens nog niet definitief, uh, maar zet deze alvast in de agenda. Um, ook het exacte programma van deze dag volgt nog. Uh, daarnaast zullen we als, ja, dan, dan, uh, als bestuur zullen we de komende tijd uh, nou ja, hierover brainstormen over het programma. Um, Naast het voorbereiden van de ALV met onder andere Dennis Hogeveen, zal ik mij de komende tijd bezighouden met het coördineren van het jaarplan. Dit houdt in dat ieder, ieder bestuurslid een tekst bij mij aanlevert over nou ja, wat zij als bestuurslid met hun eigen portefeuille willen bereiken de komende periode, in 2019. En uh, Ik zorg ervoor dat het dan een goed lopend verhaal wordt. Uh, daarnaast zal ik mij de komende tijd ook bezighouden met het aanpassen van het reglement van de Raad van Advies... Uh, tijdens de ANV hebben jullie allemaal terecht de feedback gegeven. Dit is ook bruikbare feedback en deze zal ik uiteraard verwerken. Uh, zodat we hopelijk tijdens de ANV in november het reglement ook daadwerkelijk kunnen vaststellen. Um, ook zal ik deze periode de brief nog afmaken van de collectiviteitskorting uh, voor uh, rechtsbijstandsverzekeraars. Dit is even stilgelegen, um, uh, maar mochten aangesloten organisaties... Nog mee willen doen aan de brief? Mail mij dan. Uh, tot en met november wordt een erg drukke periode. Uh, maar aangezien we versterking hebben in het bestuur, komt het helemaal goed. Ik uh, hopelijk tot ziens.